Daar staat hij dan, de aanvoerder Tarek Evren. Ja Piet. Ja, nog de beste wensen en uh, heel sportief uh, 2022. Dankjewel, voor jullie ook, voor heel DVS, voor al onze, al onze vrienden en familie. Ja, zo is dat. Uh, er staat wat uh, belangrijkste gebeuren volgende week dinsdag. Zegt dat Piet. In Arnhem. Ja, zegt dat. Dat komt je ook bekend voor Arnhem, of niet? Het is voor mij uh, een soort, uh, soort thuiswedstrijd. Hè. Ik heb daar uh, tien, jaar lang, uh, tien jaar lang gezeten, de hele jeugdopleiding uh, doorlopen. Uh, dus ja, een soort van uh, thuiskomen uh, voor mij. Inderdaad, een soort van thuiskomen. Ja, we hebben hier ook nog een eerste elftal speler gehad. Richard Terpstra, misschien ken je hem wel. Ja, wel gehoord. Die, zeker. Uh, ja, die, die is even wat ouder, maar die heeft uh, natuurlijk ook uh, in Vitesse 1 uh, zelfs uh, heeft gehaald. Okay, ja. Heeft uh, in de Arena, denk ik, nog uh, gespeeld uh, tegen Ajax. Ja, dat was uh, ongelooflijk. Ja. Ik ken er nog ja. een uit de kleedkamer. Ja, zeg eens. Harry Pinacci maakte ja. zijn debuut tegen Ajax in de hey? Arena. Ja, nou, ja, ook bij Volvitesse. Vitesse. Ja, ongelooflijk ja, dat Dus ja, dat, en nog een paar die uh, daar hun opleiding hebben gehad hè. Noemen ze ja, wat Daantje Huiskamp, uh, Vink Luiver, Benjamin uh, Rumeon, uh, ikzelf, Jeremy Jonker is er geweest. Uh, ja, Heidi dan. Uh, ik weet niet of ik er dan nog een paar vergeet, maar volgens mij uh, zijn het toch al wel een handjevol, handjevol namen. Jullie kunnen daar aan, de, aan die Vitesse bestuurders laten zien uh, dat ze een hele grote fout, <laughs> fout gemaakt ja, dat hebben. Dat ze destijds een uh, gigantische fout gemaakt hebben. Nou ja, ja inderdaad, dat zou, het zou mooi zijn. En nu speel je gewoon bij DVS, uh, een club uh, wat hoort bij de beste 16 van Nederland. Beste zes en ook nog in het geel -zwart. En ook nog, eens nog, steeds in, nog steeds in geel zwart. In ieder geval gaat geel zwart door. Uh, geel zwart gaat duidelijk. hoe dan ook door uh, tegen Vitesse Piet. Ja, ja, nog absoluut. steeds uh, lekker naar je zin uh, hier ja, ja, ja, bij ja, deze club. Ja, ja? ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Weinig ja. corona gevallen ook. Uh, nou ja, valt mij echt ik op. Die ergens kan afkloppen. Maar uh, zeker uh, richting dinsdag uh, zou het absoluut uh, heel fijn zijn als, zo, uh, als we deze lijn door kunnen trekken. En vrijwel iedereen fit. Vrijwel iedereen fit. Dat ja. is wel mooi. Ja, Kenneth is op de weg terug, dus daar zijn we ook heel blij mee. Uh, ja, en als je dan zometeen gewoon uh, iedereen fit hebt, ja, dan heb je ook zoveel keus. Uh, ja. En dan gaat de kwaliteit van een training, maar ook van zo'n wedstrijd, gaat gewoon gigantisch omhoog. Ja. Ja, daar hebben we gewoon profijt van. Je verheugt je al op de intensiteit van uh, zeker uh, het defensieve gedeelte van, uh, van DVS, uh, van deze wedstrijd. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ik bedoel, uh, we zullen niet heel veel de bal hebben. Daar zijn we ons ook uh, zeer zeker uh, bewust van. Uh, en dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook helemaal geen schande. Tegen Eindhoven hadden we de bal ook niet heel veel. Eindstand gaan we wel de koker in naar de volgende ronde. Dus, en ik wil niet zeggen dat dat nu uh, ook heel makkelijk zal gaan gebeuren of wat dan ook. Uh, maar een mens, een mens moet droom hebben en die hebben wij als, als team zijnde, absoluut. Um, en wij zullen er alles aan gaan doen en onze huid zo duur mogelijk gaan verkopen. Om, uh, om Vitesse zoveel mogelijk tegenstand te bieden tot aan de laatste seconde. Goede tactiek in elkaar steken, net zo ongeveer zoals tegen Eindhoven, denk ik. Uh, ja, ik denk wel op, op die lijn voortborduren. Dat denk ik wel. Uh, en ik denk dat we daar als team, zijnde ook, wel als collectief zijnde, ook op één lijn zitten. Dus dat is ook wel een mooie, ja, een mooie gedachte en een fijn gevoel. Um, ja, en daar gaan we uiteindelijk tegen Vitesse. Gaan we, er, gaan we er alles aan doen om die tactiek die we hebben zo goed mogelijk uh, uit te laten komen. En Benjamin uh, Romyon wordt bij ons uh, zo'n beetje de, de tweede Openda. Maar dan uh, spelend bij DVS, toch of niet? Ja, nou jij hebt het gezegd Piet. Ja, inderdaad. Dat is, dat is een beetje... Dat zou wel mooi zijn, ja. Het is wel leuk om tegen zo'n uh, Europees uh, talent. Hè? Want hij, hij is, wordt gekenmerkt als vier grootste talenten van uh, Europa. Ja, ik las, ik, las er ook, uh, ik las er ook iets over inderdaad. Dus uh, ja, dat is heel mooi om jezelf uh, daarmee te meten. En even kijken waar je... Uh, Waar je staat na, na dinsdagavond. Ja, heb je een, een goed gevoel van de groep? Ik, ik heb echt een supergevoel, Piet. En uh, dat, ja, dat, dat meen ik oprecht. Ik heb echt een heel goed gevoel. Dat leeft ook zo in de kleedkamer. Uh, binnen de club, iedereen die ik spreek. Uh, het, het, wat mij deugd doet is dat iedereen een sprankje van hoop koestert. En dat, dat vind ik wel heel mooi. Het is niet zo dat ze hier zitten en denken. Ja, na de wedstrijd uh, lachen, gieren, brullen. En we zien wel wat er gebeurt. Er is, er is echt een stukje leven van, van die droom. En dat, dat vind ik wel heel mooi om dat, om dat mee te maken. Hier spreekt weer een echte aanvoerder. <laughs> dankjewel. Uh, ja, je wel, mijn complimenten. Ja. Dankjewel. je Heel mooi. Dankjewel. Heel veel succes en uh, vertaal dat, uh, dat, dat goede gevoel uh, dinsdag uh, in het veld. Uh. Absoluut. Oké. Okay? Gaan we alles aan doen. Dank je wel. Succes namens dankjewel. dvs tv Dankjewel. wel.